Het arrest dat ik zal bespreken gaat over vertegenwoordiging. Bij vertegenwoordiging gaat een tussenpersoon een rechtshandeling aan namens iemand anders. Of dat gebeurt hangt af van een aantal vragen. Ten eerste, is er vertegenwoordigd en voor wie? Deze vraag wordt beantwoord met de ter maatstaf. Of iemand voor zichzelf of voor een ander optreedt is afhankelijk van wat de betrokkenen jegens elkaar hebben verklaard en over en weer uit elkaars verklaringen en gedragingen mochten afleiden. Iemand kan uitdrukkelijk zeggen dat hij namens een ander een overeenkomst aangaat, maar het kan bijvoorbeeld ook blijken uit iemands bedrijfsfunctie. Als er sprake is van vertegenwoordiging is de tweede vraag, was die vertegenwoordiging bevoegd? Bijvoorbeeld op grond van een volmacht, zoals je soms aan een notaris geeft, of op grond van de wet, zoals bij bestuurders van een vereniging. Als de vertegenwoordiging onbevoegd is, is de achterman niet gebonden aan de rechtshandeling. Maar er is wel een uitzondering, namelijk als de wederpartij mocht vertrouwen op de schijn van volmacht. In dat geval is de achterman alsnog gebonden aan de rechtshandeling. De toets is of sprake is van gerechtvaardigd vertrouwen van volmachtverlening, door toedoen van de achterman of op grond van feiten en omstandigheden die voor risico van de achterman komen en waaruit een schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid kan worden afgeleid. In het arrest van 14 oktober stelde Zilveren Kruis dat zij mocht vertrouwen op de schijn van volmacht van de manager Algemene Zaken van IPGGZ, met wie Zilveren Kruis een zorgovereenkomst had gesloten. Het Hof vond dat Zilveren Kruis niet mocht vertrouwen op de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de manager algemene zaken, omdat die bevoegdheid slechts bij twee bestuurders van IPGGZ lag. De Hoograad vindt dat te kort door de bocht. Er kan namelijk wel degelijk sprake zijn van een gerechtvaardigd vertrouwen op de schijn van volmacht, als IPGGZ haar manager gewoon zijn gang liet gaan en Zilveren Kruis er daardoor op vertrouwde dat die manager met toestemming van de bevoegde bestuurders instemde met de zorgovereenkomst.